Welkom bij BV Mijn Bedrijfsvoegs. The future is electric. Dit is hoe makkelijk het is om een elektrische auto naar de andere kant van de wereld te rijden. We zullen ons in de toekomst veel vaker in de lucht gaan plaatsen. Om te horen wat er aankomt, daarvoor moet je kennis vergaren, moet je inzichten vergaren. En dat is de doelstelling van vandaag. Dank je wel. Gaan we 100% elektrisch racen? Jongens, die vragen laat ik aan jullie. Maar ga vol gas op die nieuwe techniek in. En dan weet ik zeker dat je ongelooflijk succesvol gaat zijn.